Indien een werkgever u de keuze biedt tussen een salarisverhoging of een bedrijfswagen, kiezen de meeste werknemers nog altijd voor de auto. Maar wat zijn de valkuilen voor werkgevers? Human Resources-experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Philippe Tieleman. Welkom Philippe. Vandaag gaan we het hebben over een zeer populair thema nog steeds in België: de bedrijfswagens. Deze keer gaan we dat niet op een fiscale manier bekijken, maar vanuit het arbeidsrecht. Hè. Het is inderdaad nog altijd een zeer populaire benefit in België. En terecht, vind ik. Vind je dat ook? Het is de absolute topper. En dat drukt zich in feite uit in de emotionaliteit die daar rondhangt. Je ziet dat duidelijk op het moment dat de werkgever bijvoorbeeld probeert om het type van de firmawagen te veranderen. Of op het einde van de rit, bij het ontslag, dat dat zeer gevoelig ligt dat men die firmawagen moet afgeven. Ja, en emoties op de werkvloer zijn... Soms goed, maar soms ook niet. Vandaar, waarop moet een werkgever eigenlijk ja, in eerste instantie letten bij het invoeren van die bedrijfswagens? Ik zou zeggen, schenk vooral klare wijn. Uh -huh. uh, maak een zeer klare en duidelijke carpolicy om in feite te maken dat iedereen weet waaraan zich te houden. Maar laten we eerst kijken naar het vertrek bij ontslag. Ja. De meeste dus... werknemers denken dat ze de wagen dan. Ja, nog wat mogen houden. Dat is een absolute mythe, want uh, uiteindelijk is privaat gebruik van een firmawagen loon. Mm -hmm. En eh, het, wanneer het loon stopt, de verplichting tot het betalen van loon, dan moet men ook die firmawagen als bedrijf niet meer laten aan die werknemer. Het gebeurt ook dat mensen ja, gewoon voor een korte periode vertrekken. Hè, tijdskredieten, ouderschapsverloven enzovoort. Waar raadt u daaraan eigenlijk? In feite denk ik in de praktijk, het, het voornaamste gevoelig punt is tijdens ziekte. Ja. Um, en daar is het basisprincipe, kijk, tijdens de eerste dertig dagen moet de werkgever het gewoon waarbord loon betalen, dus behoudt men ook het recht op het privaat gebruik van de firmawagen. En vanaf de 31e dag vervalt de verplichting tot het betalen van loon, dus ook geen verplichting meer om die firmawagen te laten aan de zieke werknemer. En men moet daar soms eens over nadenken, in het kader van de strijd tegen een verzuimcultuur, mm -hmm. van toch eens op je strepen te staan en te zeggen, kijk, op de 31e dag komt die uh, auto terug. En dan zie je dat dat soms een aerodynamisch effect heeft op het ziektebeeld van uh, iemand. Uh, natuurlijk, je moet dat niet in alle situaties nee. gaan um, <coughs> doorduwen als iemand echt ziek is. Uh, zwaar ziek, ja oké, okay, dan, dan laat je die firmawagen ook al, heb je als bedrijf het recht om ja. die terug te roepen. Ja. Ik zou zeggen, dank u wel voor de vele nuttige tips. Ik heb toch ook wel een en ander geleerd, en ik denk de kijkers ook. Dank u wel.